How was your day? Bye! <laughs> Bye! Good. Good. Hoot! What have you done? What have you done? Lost! lost. Oh, you were lost! For, oui. for the Middle Raven! <gasps> I'm from Brazil, São Paulo. I'm staying in Belgium for one year. Um, I also. Also, go to the south Belgium, but I don't know uh, yet how what I do. I knew AFS because it's very familiar, and um, my brother too traveled by AFS. I work with Media Raven for uh, six months. My house family I'm contacted uh, through AFS too, so I'm living now in Zumergan. I get a lot of help. Uh, bij AFS en mijn host familie in Middier-Raven ook. Um, nu ben ik niet relaxed, want ik kan niet heel goed Engels spreken, en ook Duits. Mijn dochter had er al kennis mee gemaakt. Ik vond dat wel leuk, dus nou, waarom niet? Een keer een ander land, een andere cultuur. Dus Dat zag ik wel zitten. Dat valt heel goed mee. Ja. Ze leerde al goed uh, Vlaams. We hebben zo papiertjes overal aangekleefd, dus, dat ze kan, dus het raam, de kast, dus weet je, dat ze weten hoe ze zo goed leren. Ze moesten gewoon meedraaien in het gezin als we ergens naartoe gaan en, en als ze wil meegaan, mag ze meegaan. Of bij familie of gaan eten, is de bedoeling dat ze overal meegaat. Tegen haar zin moest ze het natuurlijk niet doen. Ik probeer daar hetzelfde te behandelen ik mijn kinderen. Ik mag er ook niet in overdreven natuurlijk. He, ja. uh, maar ze, ze weet als er wat is of dat ze bij mij terecht kan. Achter zes maanden hebben we wel al een beetje gewoon aan elkaar. He, ik zal ze wel meesten Ja, Er zijn zoveel dingen nu, Skype, ik van alles niet. En als ze zijn, heeft Mars altijd terugkomen. Gaan we vanavond een beetje? Oh, dat is we hier? Beer? met stoofvlees. Met Ik hoop traveling voor Europa voor uh, Paris and uh, Amsterdam en uh, Chinamank. <laughs>